Wel. Trouwens, het hele team gefeliciteerd met Brons. Dankjewel. Ja, ja. Zijn jullie tevreden met Brons? Um, ja, op zich wel. Ik ben best wel tevreden. Ik denk dat er nog wel iets meer had tegen kunnen zitten, maar het is oké okay. en ik ben heel blij met Brons. Ja, Ik kijk er uh, vrolijk op terug en ik denk dat ik veel heb geleerd en ook uh, dingen heb gepresteerd waarvan ik niet had gedacht dat, dat, dat ik dat zou kunnen uh, ja, ik ben wel best tevreden. Ik had een hele snelle 500 meter tijd gereden. Daar was ik heel blij mee. Was, had ik echt niet verwacht. Ik ben heel erg blij met de relay medaille. En um, ik heb een, een heel groot PR gereden op de 500 meter. Ja, ik vind ook tot nu toe het beste wat ik heb meegemaakt. Ik vond de opening ceremony echt heel vet. Echt super vet om mee te maken. Echt uh, het, mooiste, uh, het mooiste wat ik uh, ooit heb meegemaakt. Ja, superleuk. Ik vond het ook heel vet hoe hier alles gedaan werd, met bijvoorbeeld dat er zoveel publiek was. En er is heel veel aandacht, vooral uit de Turkije zelf. Dat vond ik ook heel vet. Uh, super gaaf. ook uh, net de opening was echt heel leuk. En uh, dat je met allemaal verschillende landen in hetzelfde dorp zeg maar, zit, is ook echt heel leuk.